we gaan nu door met deel 8 van baby vestje love zigzag chevron steek, um, toer 15 en 16 dus deel 8 gaat dit worden en we zijn geëindigd hier op het laatste met een stokje en ik ga nog heel even tellen 1 2 3 4 5 Zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien. Dus dit wordt toer vijftien. We beginnen met drie lossen en we keren weer het werk. We slaan een steek over en ik ga even weer terug tellen vanuit de middelste steek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 steken in de achterste lus dus we slaan een steek over en dan gaan we 9 steken in de achterste lus maken 1 2 3 8, 9 stokjes in de achterste lus en je krijgt ook zo'n mooi ribbeltje doordat je in de achterste lus insteekt. Maar als je alle delen gevolgd hebt, dan weet je dat. Dan ga je nu 3 stokjes in die volgende steek zetten en dan met 2 gewoon in 1 steek. Drie stokjes en dan gaan we weer een twee drie vier vijf zes zeven acht negen stokjes maken in de achterste lus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negen, we slaan een twee steken weer over en weer negen stokjes in de achterste lus. Kijk en dan is dit ook de herhaling: 9 stokjes in de achterste lus, 2 overslaan, 9 stokjes en weer 3 stokjes in de volgende steek: 1, 2, 3 en zo ga je de hele toer af en op het eind dan zie ik je weer terug einde van toer 15 tot zo we zijn nu bijna op het einde van de vijftiende toer en we gaan nu drie stokjes in een steek zetten misschien ga ik ook wel erg snel maar zet dan de afspeelsnelheid langzamer en zorg dat je, kijk, die vorige toer hadden 5 stokjes in één steek. En dat je dan op die 1 op die derde zit, dus het middelste van die 5. Dat je daar insteekt, En dat je daar dan die drie stokjes op zet. Dan gaan we nu 9 stokjes in de achterste lus zetten. En je kunt natuurlijk ook het kooppatroon bestellen via mail. Iedereen kan haken at hotmail.com en dan uh, stuur ik je de bestelgegevens en uh, dan kan je ook lekker haken. Ik geloof uh, dat het in totaal 19 toeren zijn, het vestje. En we zijn nu bij toer 15, dus als je het fijner vindt om het patroon te bestellen, dan kan je lekker doorhaken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En de laatste zetten we op het stokje. De laatste steek van toer 15. En dit is toer 15, en dan gaan we nu naar toer 16. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen nu aan toer zestien en we gaan drie losse maken in toer zestien drie losse. Dan keren we weer het werk. Dan slaan we steek over en dan gaan we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stokjes in de achterste lus maken in de 16e toer dus deze slaan we over en we gaan 9 stokjes in de achterste lus maken 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. dan gaan we vijf stokjes in een steek maken 1 2 3 4 5 dan weer 9 in de achterste lus dan gaan we twee steken overslaan 1 2 en ik doe het vrij snel natuurlijk nu maar je kan de afspeelsnelheid langzamer zetten en gewoon lekker op je gemak haken het is wel zo heb je het allemaal door dan, dan is heel snel een eindje weg maar het wordt wel heel schattig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 5 in een steek in de volgende steek weer 5 stokjes Zo. en de herhaling is dus 9, 2 overslaan, weer 9 in de achterste lus en 5 stokjes in de bovenste punten en dan zie ik je op het einde van toer 16 dan zie ik je daar weer terug, tot zo we zijn nu op het de laatste bovenste punt van de 16e toer daar gaan we 5 stokjes in maken 1 dan gaan we weer negen stokjes in de achterste lus maken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en in het laatste stokje zetten we een gewoon stokje. En dit was toer 16, en um, even kijken, uh, dit was deel 8 van uh, toer, uh, dus toer 15 en 16 van het babyvesje. Zich zag. Um, ik zou zeggen graag de duimpjes omhoog, abonneren hieronder op klikken op mijn haakkanaal kanaal en dan gaan we de volgende week weer verder met deel 9 en dan zie ik je graag weer terug en dankjewel voor het kijken tot ziens daag!